Jacob en Esau. Isaac en Rebecca zijn samen erg gelukkig. Maar toch is er wel iets verdrietigs. Ze hebben geen kinderen. Isaac gaat aan de Heere God vragen of hij hun een kind wil geven. Dat doet God ook, maar ze moeten er wel heel lang op wachten. En dan krijgen ze twee kinderen tegelijk. Ja, Rebecca krijgt een tweeling. Twee jongens, maar ze lijken helemaal niet op elkaar. De eerste jongen die geboren wordt noemen ze Esau. Esau heeft rood haar en op zijn hele lichaam zit haar. Daarna wordt Jacob geboren. Jacob heeft een glad velletje. De baby's groeien goed. Na een poosje kunnen ze lopen en praten. Grootvader Abraham geniet van zijn kleinkinderen. Hij neemt hem op zijn knie en vertelt hem mooie verhalen over grootmoeder Sarah en over vader Isaac, toen hij nog klein was. Hij vertelt de jongens ook dat hij vroeger in een ander land woonde, in hetzelfde land waar hun moeder Rebecca gewoond heeft. Hij vertelt hen dat de Heere God tegen hem gezegd heeft dat hij naar dit land moest verhuizen. God heeft hen beloofd dat het land waar ze nu wonen later hun familie zal zijn. Hun familie, hun familie zal later heel groot en belangrijk worden. Er zullen zelfs koningen bij zijn. En de allergrootste koning, de Heere Jezus, wordt ook in hun familie geboren. Jacob vindt het fijn om verhalen over de Heere God te horen. Jacob houdt van de Heere God. Isaac kan er niet zoveel schelen, want hij houdt niet van de God. Isaac is erg rijk. Hij heeft heel veel goud en zilver. Ook veel koeien, schapen en kamelen. En ook veel knechten. Maar als Isaac er niet meer is, wie krijgt dan alles? Eza of Jacob? En van wie zal later het land van Canaan zijn? Van de kinderen van Ezou of van de kinderen van Jacob. Ezou is de oudste zoon. De oudste zoon krijgt altijd het meeste. Hij is de belangrijkste zoon. Hij zal later de ba baas zijn. Dat noem je het eerste geboorterecht. Omdat Ezou het eerste geboren is, heeft hij het eerste geboorterecht. Maar toch is dat deze keer niet zo. De Heere God heeft tegen Rebecca gezegd dat de kinderen van Jacob later het land kanaan zullen krijgen. En in de familie van Jacob wordt de Heer Jezus geboren, niet in de familie van Ezou. De familie van Jacob zal belangrijker zijn dan de familie van Ezou. De beide jongens worden groot. Ze lijken nu nog minder op elkaar dan vroeger. Ezou is een sterke, wilde jongen. Ezou is een jager. Hij gaat altijd met zijn pijl en boog naar de bossen en de heuvels. Dan schiet hij herten en beren. Die neemt hij mee naar huis en dan gaat hij vlees lekker braden. Vader Isaac vindt dat heerlijk. Daar smult hij van. Isaac houdt veel van die sterke wilde ezel. Eigenlijk houdt hij meer van e ezel dan van Jacob. Dat is niet goed van Isaac. Jacob is een stille, rustige jongen. Hij is graag bezig met, bij het vee. Jacob is een herder. Ook helpt hij zijn moeder als er iets gedaan wo moet worden in de tenten. Rebecca houdt veel... Veel van Jacob. Jacob praat met haar en hij helpt haar overal mee. Eigenlijk houdt Rebecca meer van Jacob dan van Ezou. Dat is niet goed van Re Rebecca. Rebecca heeft Jacob verteld wat God haar, tegen haar gezegd heeft. Jacob weet dat hij later de belangrijkste zoon zal zijn. Maar Ezou is ouder. Ezou is het eerst geboren. Hoe moet dat dan? Jacob maakt zich daar wel, veel, wel eens zorgen over. Vader Isaac weet, weet ook dat Jacob later de belangrijkste zoon zou zijn. Isaac vindt dat niet leuk. Hij wil daar niet aan denken. Esau is de oudste. Esau is zijn liefste zoon. Op een dag heeft Jacob zoiets lekkers gekookt. Linzensoep. Dat is een soort bruine bonensoep. Het ziet er heel heerlijk uit en het ruikt zo lekker. Daar komt Esau uit het bos. Hij is doodmoe. Hij is de hele dag op jacht geweest en heeft niets, niets geschoten. Een honger dat hij heeft. Hij valt bijna flauw van de honger. Hij ruikt de lekkere soep van Jacob. Oh, wat heeft daar een zin in. Geef me alsjeblieft wat van je soep, Jacob. Ik ga dood van de honger, zegt hij. Jacob ziet hoe moe en hongerig Ezo is. Hij denkt, Ezo wil me alles, wil alles geven om die soep te krijgen. Nu moet, hij, nu moet ik slim zijn. Hij zegt, goed, Ezo, jij mag mijn soep hebben, maar dan moet ik iets van jou hebben. Eerlijk ruiden, Jij krijgt mijn soep en ik, ik krijg jouw eerste woordgerecht. Dan is het net of ik de oudste zoon ben. De Heer God heeft, heeft toch zelf gezegd dat Jacob later de belangrijkste zoon zal zijn. En wat God belooft, doet hij altijd. Jacob hoeft Ezo heus niet iets af te pakken. Maar Jacob denkt, ik zal God maar een beetje helpen als ik de eerste geboorte heb, wordt later de belangrijkste zoon. En zo heeft zo'n honger. Hij zegt, als ik die soep niet krijg, ga ik toch dood van de honger. Dan heb ik er niets aan dat ik de oudste zoon ben. Jij mag mijn eerste geboorte hebben hoor. Geef mij nu maar gouden soep. Jacob geeft nu de soep aan Ezo. En hij geeft hem er ook nog brood bij. Jacob is nu zo aardig tegen zijn broer. Ezel knapt meteen op als hij ze de soep gegeten heeft. Dan is hij weer de sterke, wilde Ezel. Hij gaat weg en hij denkt er niet meer aan wat hij tegen Jacob gezegd heeft. Maar Jacob vergeet het niet. Hij vindt zichzelf heel slim. Hij heeft God toch maar mooi geholpen, denkt hij.